Zie, zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Geloof is een woord dat we veel gebruiken, maar soms kunnen we het te ingewikkeld maken. Geloof betekent een absoluut vertrouwen. Het woord betekent ook loyaliteit en verbintenis. Geloof is geen groot ingewikkeld concept waar we moeilijk over moeten doen. Oprecht geloof in God erkent dat de boodschap over Jezus' dood en opstanding absoluut waar is. Dit gebeurt wanneer we zeggen, niet alleen is dit voor mij van betekenis, maar ik ben bereid mijn leven ervoor in te zetten. In de Bijbel staat dat de rechtvaardige door zijn geloof zal leven. Wanneer we denken aan compromisloze rechtvaardigen, denken we aan die mensen die gerechtvaardigd zijn door de dood van Jezus Christus aan het kruis. Door geloof zijn we gerechtvaardigd en behandelt God ons als zijn eigen geliefde kinderen. Vandaag moedig ik je aan om terug te gaan naar de basis van het geloof. Weet dat wanneer je in Hem gelooft, je gerechtvaardigd bent. Leef in vertrouwen in God die zich naar je uitstrekt met liefdevolle en open armen, gereed om je te ontvangen en je lief te hebben zoals je bent. Als je wilt, bid dan met me mee. Heer, ik ben zo dankbaar dat ik in U kan geloven en